Hoor je me? Nee hoor je me niet? Oh, uh, nou dat is ook eigenlijk precies de bedoeling, want zo gaat het ook met jouw Facebook video. Daar wordt je video namelijk ook in stilte afgespeeld. Tenzij je kijker denkt, oh dat moet ik zien en horen, dus ik klik op de volumeknop. Op Facebook zijn de eerste 10 seconden van je video dus super belangrijk. anders ben je gewoon weggescrolld. Ja, het leven kan keihard zijn, maar gelukkig is er hoop. Want ondertiteling toevoegen aan je video kan helpen. Volgens onderzoek van Facebook zelf blijkt dat het toevoegen van ondertiteling aan je video de kijktijd met gemiddeld 12% toeneemt. Wil jij er dus voor zorgen dat meer mensen je video zien? Voeg dan ondertiteling toe aan je video. Hoe je dat doet laat ik je in deze video zien, dus blijf kijken! Oké, okay, je vraagt je vast af hoe kom ik aan de ondertiteling van mijn video. Dat kan op twee manieren. De eerste manier is via YouTube, waar je je video automatisch of handmatig kan ondertitelen. De tweede manier is handmatig een SRT-bestand maken en je video woord voor woord transcriberen. Ik ga je in deze video de eerste manier laten zien op basis van een video die ik eerder heb geüpload op YouTube en waar ik handmatig een ondertiteling aan heb toegevoegd. Ga naar je YouTube-kanaal en klik rechtsbovenin op Creator Studio en zoek de video op waar je de ondertiteling van wil downloaden. Je klikt op Ondertiteling. Ik kies hier vervolgens niet voor de automatisch gegenereerde ondertiteling, omdat die meestal niet heel nauwkeurig is. Heb je zelf een video geüpload op YouTube en zie je hier nog niet staan bij ondertiteling, dan heb je dus nog geen ondertiteling voor deze video ingesteld en zul je dat eerst moeten doen. Ik kies hier voor Nederlands wat de ondertiteling is die ik eerder zelf heb geüpload op YouTube. Dan klik je op de button acties en zoek je SRT op en klik je op Ctrl en kies dan voor Download gekoppeld bestand als om het ondertitelingsbestand op je PC of Mac op te slaan als SRT-bestand. Let op dat je het bestand opslaat met de juiste bestandsnaam. Op verdienenmetvideo.nl vind je een lijstje met de juiste landcodes die je moet verwerken in de bestandsnaam, zodat Facebook je SRT-bestand kan verwerken. Oké, okay, je hebt het bestand nu opgeslagen op je PC of Mac. Nu gaan we naar Facebook om je video te voorzien van ondertiteling. In dit voorbeeld heb ik de video al geüpload op mijn zakelijke Facebookpagina. Klik op het tweede tabblad Onderschriften en selecteer het SRT-bestand dat je net van YouTube hebt gedownload. Voila, je Facebookvideo is voorzien van ondertiteling. Wil je weten hoe je handmatig een SRT-bestand maakt en hoe de indeling van zo'n bestand er precies uit moet zien om te kunnen uploaden als ondertiteling op Facebook? Ga dan naar verdienenmetvideo.nl om het artikel te lezen. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal als je mijn volgende smartphone video met tips over videomarketing niet wilt missen en laat een reactie achter onder deze video en laat me weten welke vraag jij hebt over online video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video!